Eén één wortel. Voor de rest is alles op. En die moet ook nog op. Brabbertje, hey Brabbertje. Hey, kom eens, kom eens, kom eens. Kom eens. Hey. Oeh. Oh, Brabbetje. Is Masje weg? Het dapperste paardje is er niet. Hé, hey, Brabbetje, kom eens, kom eens. Dat ga weken weg, Brabbetje. Hey. Brabbetje, kom eens. O, oh, Brabbetje. Niet stampen, niet stampen. Hé, hey, Brabbertje, kom eens. Oeh. Hé, hey, Brabbertje. Bem, bem. Kom eens, bem, bem. Bonus. Ga ze aan de kant. Ga eens weg. Hé, hey, kom. Hé, hey, Brabantje. Kom maar. Hé, hey, Bembem. Kijk eens Bembem. Hé. Hey. Oh, bonus. De wortel is op. Hé, hey, Brabantje. Bembem. bonus